hebben kunnen zien. De mais gaat eraf hier. Dus er een veld bij mij om de hoek. Ik heb hier de hele winter, herfst en voorjaar gezocht. Eerst onder de aardappels, in de winter gras en in het voorjaar is er weer mais opgekomen. Dus van gras naar mais is er een keer geploegd. Voor mijn gevoel was het helemaal leeg gezocht. ja, kunnen hier straks weer terecht en ik ben benieuwd wat we nog weer gaan vinden. En dat zie je zo meteen terug in de volgende video. Puntje is binnen. Flinke dun, piepklein. Geen idee wat het is. denk uh, de eerste instantie dat ik een halve doom maar volgens mij niet. Maar uh, wat het wel is, geen idee. Nou, het eerste duitje. Hollandia 1754. Redelijk goed leesbaar. Weet niet of jullie hem kunnen zien, maar het leeuwtje ook goed te zien. Op naar de volgende en hopelijk zilver. En Muntje nummer 3, heel recentje. Uit 1800 nog. Gaat lekker. Nou, volgende vorm dit een mooi knopje. Je kunt hier aan het uh, pinnetje zien geribbeld. die moet echt een hout uh, geduwd geweest zijn dat het goed vast bleef zitten. Leuk ding. Op naar de volgende. En muntje 4 is weer een of andere duit. Helemaal verkleurd. Ik heb geen idee wat het precies is. En de volgende vondst is een heel klein vierkant gespje. Dat betekent niet zo heel erg oud maar een grappig ding. En nog een gespie. Goed is die uit het gaatje. Nou, een muntje. Oh, oh, zilver. Yes, yes, yes. Even ophoedsen, een momentje. Haha. Nou, lekker weer. Zilveren duppie. Voor zover ik nu kan zien, 1909. Andere kant. Zo'n zon, wat ben je, Wilhelmina. Nou, helaas nog steeds geen duppie of kwartje uit de 1800. Maar... Misschien uh, brengt de dag nog meer moois. In ieder geval weer blij met deze. Op naar de volgende. Hier moet hij hier zitten. We gaan uh, even kijken. Troep. Dat dacht ik. Maar... Vingergoedje. Het glimt een beetje, maar ik denk aluminium. Ik ga hem nog even beter schoonmaken. Nou, en ik weer een muntje. 1 cent. Leeuwencent. Ik er scherp uit. Ja, voor mijn wel. een ik lezen. Ik denk een 1903. Op naar de volgende. En de volgende vondst is dit haakje, Zo eruit nog zichtbaar. Nou, we hebben er weer in een. een duit. Het uh, is nu nog niet leesbaar wat het is. Maar hij is nog redelijk dik, dus uh, misschien dat na een uh, beetje schoonmaakwerk nog duidelijk kunnen krijgen wat het is. Op naar de volgende. En een recent uit het tijdperk. Ik kan nog niet zien welk jaartal maar. En een mooie leeuwencent erbij. En de volgende vondst is weer zo'n leuk knopje. Lekker zwaar. Op naar de volgende. En een leeuwencent. Het nou, is echt ongelofelijk de laatste tijd hoeveel zilver ik vind. Hele voorjaardiks en uh, heel zomer is het bingo. Weer een sopere dubbeltje, 1928. Ja, ik heb er inmiddels aardig veel en ik hoop nu toch nog een keer eentje met koning Willem er, erop te vinden. uit is 1800. Maar goed, het blijft een mooie sopere duppie. Ik ga hem straks oppoetsen, zie je hem terug. En op naar de volgende. En een vrij kale duit niet meer leesbaar helaas en loodje volgende signaaltje Moet nog in het gaatje zitten klonk lekker dus ben benieuwd oh ja yes, is een munt dit ja, is een dikke joekel. Glimt ook nog een beetje. Wat is dit? Wat is dit? Dat is groot als een groot is een 2,5 film Hij glimt. Jongens, ik ga dit even schoonmaken. Op het moment. Jongens, het is gewoon een hele dikke vette zilveren munt. Schiltje, rondje. hier zie ik nog kolom, hier nog wat randtekst. Aan beide kant van het schiltje denk ik ja toch, maar ik kan hem slecht lezen. Aan de andere kant uh, kan ik nog niks van maken. maar. Ik denk dat dit echt een uh, hele vette uh, munt is. Thuis even wat onderzoek doen jongens, maar uh, yes, yes, yes, op naar de volgende. Is. Uh, volgende muntje ik denk ik, een halve Willemsen. Geen metaal, maar wel uh, een ook mooi stukje aardewerk. Ja, het is een stukje van een Duit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hij volk dus niet van dichtbij, maar uh, West-Friesia. Die uh, vind ik hier in Twente niet zoveel. Ja, het al helaas eraf, maar leuke munt weer. Oh. Een sketkogel volgende muntje halve Willemscent 1867 en een duitje waarschijnlijk stad Utrecht ja dat kan ik nog niet lezen en weer een mooi leesbare duit stad Utrecht 1788 en oude bel bel of uh, bel bel geen idee lach aan de oppervlakte.